Een hele goede zondagmorgen lieve YouTube kijkers van De Stofjes. Zondagmorgen. Ja. Kijk maar weer even naar de achtergrond. Geen bos. Nee, ik, uh, vorige week had ik al uh, gezegd dat ik wel last had van mijn kuit. Ik uh, doe even rustig aan met, uh, met hardlopen. Ik vind het wel, uh, wel jammer, ik merk wel dat ik, uh, dat, dat ik het wel mis. Ik moet aan mijn uh, lichaam denken. Als ze uh, goed uh, sportverzorger zijn, <laughs> moet je daar natuurlijk wel vreemd mee houden. Nee, ik uh, moet even uh, goed nog een beetje rust pakken volgende week, ga ik weer proberen. En dan, uh, dan kijken we hoe dat uh, zich gaat uh, ontvouwen. Maar goed, uh, wel even naar de fitness geweest. Want ja, het is toch uh, belangrijk om daar wel bij te houden, of, of, om dat ook bij te houden. Dan, uh, in ieder geval nog iets. Beter dat dan uh, helemaal niks doen. Uh, ehm, kijken. Kan, uh, ja, ik kan er niet beter zetten. Dus, uh, ja, dat. Vandaag ook helaas Die wedstrijd Bij Juliana. Uh, ja ik ben benieuwd. Ik uh, zeg er even niks over. <laughs> komt goed. Nou. was wat we even lekker. eventjes bezig zijn. Uh, op een of andere manier leek het wel of dat het vandaag zwaarder was dan anders. Why? I don't know. Ik, uh, ik zou het niet weten waarom. Het was. Uh, ja, ik weet niet. Misschien omdat je dan toch een ander ritme hebt met dat hardlopen. Ik ben al 12 minuten op een uh, fiets gaan zitten. En een uh, aardig tempo erin gefietst. Met een aantal zeg maar, omwentelingen die je dan probeert vast te houden en dan je, je, je weerstand verhogen. Dat is een beetje als een spinning training. Ja, dat, was, dat was ook wel lekker om te beginnen. Dan ben je in ieder geval lekker warm. Het verbaast me soms dat ik vanmorgen zag ik het weer, dan ben je zelf aan het warm fietsen of lopen of wat dan ook. En dan komen er gasten binnen die dan uh, niks warm draaien. Die gaan meteen naar de, naar de, naar de apparaten, pakken meteen een gewicht, misschien wel een zwaar licht gewicht. dan gaan ze meteen aan die, aan die gewichten lopen trekken. Dan denk je, ja, hoe dan? Mag je jezelf niet meer warm maken of zo? Of moet je binnen een bepaalde tijd weer terug zijn? Neem dan de tijd, ga dan even warm worden. Dat is beter voor je eigen. Uh, dat moet je eigenlijk ook helemaal zelf weten. Maar dat zijn wel dingen die mij dan wel even verbazen. Je bent dan bezig met een, met, een, met een sport, met fitness, met kracht, met weet ik het. En uh, dan ga je eigenlijk niet even warm maken. Bij iedere sport of wat dan ook, ga je even warm maken. Mensen lijkt mij, dan ben je goed bezig. Dan, uh, dan let je, op je vind ik, dan let je op je lichaam en op wat je, wat je wil gaan doen. Dat je, je lichaam even laat wennen, even laat warm worden, je spieren laat warm worden om uh, blessures zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ja, het blijft toch een, ja, iets raars. Hoe dat, dat dan uh, hoe dat je dat dan, dan, dan gaat, gaat rijmen. Kijk, ik, snap, ik snap het gewoon niet. Je gaat toch ook niet een marathon lopen, die gaat niet gewoon uh, uh, zijn dingetje halen en die gaat naar de finish staan en die gaat meteen even 42 kilometer. Uh, die die loopt bijna, bijna 2,5 kilometer lopen ze warm. Als het niet meer is. Om echt goed lekker warm te worden, om die afstand te kunnen gaan lopen, om, uh, noem maar op. Uh, uh, ook, die wedstrijdzammers, uh, die, gaan, die gaan eerst een paar, een paar baantjes warm zwemmen. Uh, en dan doen ze niet voor niks. Ja, zo, uh, zo is het ook met, uh, met uh, mensen die aan uh, de fitness uh, doen, ik vind je moet je uh, gewoon gewoon warm maken. zeg ik nogmaals. Er zijn er bij die, uh, die zich dan wel warm maken door dan een uh, lager gewicht te pakken en dan uh, zeg maar een aantal reps uh, te doen. Uh, om dus dan warm te maken, maar ja, ik, ik, ik weet niet of dat daar genoeg is. Ik weet niet of dat daar genoeg is. Maar goed, nogmaals, eigenlijk moet je het ook aan mezelf weten, maar het verbaast me gewoon af en toe. Bij voetballen ook, dan ga je warm lopen, dan ga je oefeningen doen. Na een half uur ben je warm. Eigenlijk kwam het toevallig van de week over met de, met, de, met de Fysio, die daar bij de club loopt. Eigenlijk is dat best wel raar. Je gaat, je gaat warm lopen, je gaat de warming up doen, je gaat inschieten noem maar op. En dan ga je tien minuten voor de tijd ga je niet even naar binnen toe. Ja, om je te prepareren voor de wedstrijd, dan ben je eigenlijk alweer een beetje aan het afkoelen. Dus ja, waar zit dan eigenlijk de nuance van het warm lopen? Zo kun je het ook stellen. Maar goed, uiteindelijk is het toch van de concentratie, het omkleden, 5 à 10 minuten, ja, ja, raar. Maar goed, daar kun je natuurlijk allerlei theorieën op loslaten. Maar dat was wel een puntje waar je eigenlijk zegt van, het is eigenlijk best wel raar. Warm lopen. 10 minuten ga je in de kleedkamer zitten, bij je minstens meer een beetje afgekoeld en dan ga je wedstrijd beginnen en dan ga je denk ik weer volle bak erop. Nou, dat dus. Nou goed, ik ga deze in ieder geval afsluiten. Als je het weer leuk gevonden hebt, even een duimpje omhoog. Even abonneren op de kanaal. Dan uh, zie ik je volgende week zondag weer terug. En dan zou ik zeggen een fijne zondag nog. Het weer is een beetje be be bedrukkend, maar voorlopig. Zolang het droog blijft, is het goed. Ik zeg prima weer. Dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Dan zeg ik met de welbekende kleine tjoe.